Uh, Goedemiddag. Hallo. Uh, wie, wat stel jij voor? Uh, ik stel een, uh, ja, een onverhaakte boom waar bloed uit komt. Uh, Oké, okay. uh, waarom? Nou, omdat ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat die bomen blijven, blijven bestaan. Ik denk dat een van de grootste problemen is dat er veel te veel gekapt wordt. Ja. En ik, uh, ik geloof dat uh, er nee, 120 miljoen bomen worden gepakt, alleen al gekapt, alleen al voor de, uh, voor de kledingindustrie, voor de cellulose. Uh, en bomenkap is ook iets waar XR aandacht aan besteedt dus. Jazeker, jazeker. Kijk, het heeft ook te maken met, uh, met, uh, met, uh, met de dierenindustrie, met uh, uh, uh, het, het groeien van soja op, uh, op uh, platgebrande of uh, gekapte uh, uh, bomenterreinen. Uh, ik denk dat het een van de, een van de belangrijkste dingen is. Die, uh, dat we moeten zorgen dat er veel, uh, veel bomen blijven en dat er weer geplant worden. In verband met de CO2. Dat een ja. belangrijk uh, aspect. Belangrijk ja. uh, zit je al lang bij XR? Mijn eerste uh, ervaring met Excel, uh, Excel was uh, uh, achter het Rijksmuseum, bij de bezetting van de, van de Straten. Oké, okay, dat was de vorige grote Rebellie. Uh. Ja, dat was ja. de vorige Rebellie. Ja. En uh, ik, ik wist dat daar iets gaande was. Ik wist dat daar gedemonstreerd zou worden bij, voor het klimaat. Uh, ik had toen totaal geen idee van Excel. Ik ben ja, daar, ja. daarna ben ik pas over gaan lezen en uh, heb me er uh, verder in verdiept. Oké, okay, maar je liep er echt tegenaan en wat dacht je toen? Nee, nee, nee, oh. nee. Ik wist wel dat er zoiets gaande was. Ja, ja. Maar de, de totale inhoud en de groepering, ja, ja. ja. dat het uit Engeland komt, Zulianen, en, uh, Roger al Helm. Ja. En, en ja, al de background information die heb ik pas ja. later uh, na, die, uh, na die bezetting uh, tot mezelf ja. genomen. Maar je was wel bezig met klimaat zeker, ja Jazeker. Maar ik had net zo, denk ik, als iedereen: zo van genoeg van uh, uh, een tientje per maand aan Greenpeace. En, uh, en uh, een keer meelopen met een klimaatdemonstratie en ja. daar, daarna ja. gebeurt er gewoon niks. Ja. Dus ik ben, uh, ik ben wel iemand dat ik denk: van nou er moet gewoon veel meer gebeuren om, uh, om de zaak wakker te schudden. Ja. En hoe voelt het nu om bij XR dat te doen? Prima, het voelt heel goed. Ja. Ik, uh, uh, het voelt in, in feite gewoon elke keer beter en beter. Ja. Beter en beter. Want? Nou, je, hebt, je, het, uh, je, je krijgt... Je, ten eerste, je krijgt een verbondenheid. Het, het, het begint, het begint uh, uh, je hele leven, uh, uh, hoe je dat? Het, het, het, het mix met je hele leven. Ja, en het, het, het wordt ook steeds dringender, ik bedoel de, de, de klimaatdoelen, en, en, het, het wordt alleen maar Versterkt, Het versterken wordt groter en groter en sneller en sneller en sneller, dus er moet gewoon veel meer actie komen en gebeuren. Vooral nu met de coronatijd, want het lag een beetje stil. En we moeten gewoon weer naar buiten toe en, uh, en de mensen uh, duidelijk maken dat het echt noodzaak is. Wat verwacht je van vandaag? Uh, ik verwacht een hele leuke demonstratie. En uh, ik, ik hoop dat het uh, uh, uh, zoveel mogelijk in de media komt. En dat de mensen uh, die, die, die aan het twijfelen waren... Over XA en, uh, en uh, welke acties we uitvoeren door dit soort demonstraties. Uh, uh, denken van nou, daar moet ik ook bij. Door, dit is goed, dit is prima. We werken gewoon goed doen. Oké, okay, maar nou heel veel succes. Dankjewel. Oké, okay, jij ook bedankt. Ja, graag uh, ja, gedaan.